Hallo iedereen en het super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Orally en vandaag ga ik dit heel leuke pakketje unboxen. Dit is echt heel mooi. Of ja, ik weet het niet. Ik vind, dat het, ik vind dat het er heel mooi uitziet. En zo ziet het langs... En zo ziet... Wow, ik kan niet meer praten. En zo ziet het langs de achterkant eruit. Zo, echt heel leuk. Ik hield mijn hand er zo voor omdat er adressen op staan en ja... Dan laat ik beter niet in beeld zien. Dus zijn jullie benieuwd wat er in het pakketje zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, ik ga het pakketje nu open doen. Die is echt heel leuk. Oh my god, so excited. Als eerste zie ik hier nog een zakje erin. Er zit een zakje in. Dus ik ga dat zakje nemen. Oh, dat zakje is key leuk. Ik let van deze dingetjes op een zo'n sticker met Merry Christmas. Oh my god, kijk de binnenkant van het zakje. Hoe leuk is dit? Oké. Okay. Dus dit is het zakje. En nu ga ik kijken wat erin zit. Ja, volgens mij ziet hier niet veel. Ik ga het eruit halen oh nee, het is allemaal confetti ik zie allemaal confetti die... oké, okay, hier heb ik iets eens kijken wat er nog in zit oh nee, die confetti valt er allemaal uit hier heb ik een kaartje van wie het komt en dat staat op, dankjewel voor je bestelling en veel plezier ermee het is echt super lief en er zit hier allemaal verschillende rijtjes in en ik ga ze even opdoen en normaal zijn ze ook roestrijstijl dus dat is wel leuk ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Oké, okay, In dit zakje zitten vier heel mooie ringetjes. Die zijn echt heel mooi. Als eerst heb ik deze. Als mijn camera wel scherp stellen, dat is deze. Dan dit bliksempje. Zo eentje met diamantjes erin. O, zo. Dat wil ik niet echt scherp stellen. Maar er komen sowieso slag nog beelden in beeld. Dan dit ringetje met paarse diamantjes erin. En normaal zijn het ook verstelbare ringen, als ik me niet vergis. Want die bij mij past die nu. Maar die kunt je wel zo verstellen. Normaal gezien. En hier heb ik nog allemaal ringetjes en het zijn, hier heb ik er meer van op voorraad, want van die heb ik er maar eentje telkens. En van deze heb ik er, van deze heb ik er meer, dus dat is wel leuk. Oh, er valt weer confetti uit. Oké, okay, ik ga het er even, Oh, ik ga het er even uithalen. Oh, die zijn mooi. Oké, okay, er zijn drie verschillende kleuren. Ik heb groen, roze, paarsachtig en wit en dan zijn het zo van deze ringetjes. Die zijn heel kleine ringetjes, want oh, wil niet scherp stellen. Zo deze. En ik heb er in totaal 3 acht van, dus drie roze, drie witte en twee groene. En ik wil echt absoluut één ringetje hebben. Waarschijnlijk wordt het ook rood of te wit. Hè? Ik ga die even omdoen. En normaal zijn die ook verstelbaar. Oh, kijk hoe leuk. Maar die is een beetje groot. Hè? Ik ga die hier rond doen. Oh my god, die is zo schattig. Helemaal verliefd op deze ringen. Maar dus normaal zijn die roestvrij staal. Ik weet dat niet 100% zeker, maar ze zei dat ze roestvrij stijl zijn. Dus dat is wel leuk. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei! En trouwens, als je een ringetje wilt bestellen, dan moet je me even een DM sturen. Komt hier in beeld. Want ik verkoop ze ook.